Ik uh, ben Jamal Amdawi. Ik uh, ben uh, bestuurder bij uh, Stichting Samensteden. Stichting Samensteden is een uh, fusieorganisatie van uh, viertal uh, stichtingen. Uh, vorig jaar hebben we uiteindelijk daar vorm aangegeven. Uh, het is een maatschappelijke onderneming uh, die echt voor inwoners van Ede staat. Uh, leefbaarheid, ontplooiingskansen, alles wat daar omheen uh, draait. Uh, het verhaal van Max Spaans. Waar zit hij? Ja, daar. Kuiperplein, bekend. Ja, de junkies, de alcoholisten. Uh, twee weken geleden zijn we, uh, we bij hen op uh, bezoek geweest en we hebben hun de kans uh, aangeboden: van, Joh, wat doen jullie nou de hele dag? Vertel het aan ons. Een hele bekende jongen, die ken ik, uh, nou ja, volgens de huismeester van Vansteden, die, die, ik weet niet waar die zit. Langhorstflat. Hij heeft op de tweede etage gewoond, jarenlang. Nou, ik, ik, ik, ik ben wat dat betreft ook soort van opgegroeid met hem. Ik heb hem heen en weer zien gaan en ook echt diepe dalen uh, uh, uh, gezien dat hij dat had gehad. Ik, uh, Samen met een aantal vrienden en collega's van de stichting Samensteden, hebben we uh, dat clubje Jongens aangesproken. Waarbij wij eigenlijk hebben gevraagd aan hun van, joh, wat jullie hier doen, het lijkt echt heel erg verkeerd. Maar vertel me, wat is er nou precies aan de hand? En dan krijg je ook echt een levenservaring te horen van die mensen... waar ze eigenlijk mee zitten. Daar zit zoveel verdriet in. Maar die verdriet wordt niet begrepen door niemand niet. Zelfs eigen familieleden die junkies, alcoholisten, echt afstoten. Stichting Samensteden biedt zulke, man, zulke mensen juist kans. Kans om mee te doen in deze verharde samenleving. En ja, het is echt een verharde samenleving. Ja, nou ja, goed, zelf persoonlijk... Maak ik het zelf mee? We hebben een aantal uh, thema's waar we op uh, ons uh, uh, concentreren: dat is uh, onderwijs, preventie, uh, zorg, uiteraard en uh, werkgelegenheid. Zorg genoemd, ik heb persoonlijk affiniteit met zorg. Uh, ik heb uh, op de Langehorst Verlet een hele zieke buurvrouw gehad. Uh, vanuit uh, uh, mijn uh, afkomst en de cultuur waar ik ben in opgegroeid, is eigenlijk. Uh, Verzorgen van ouderen heel belangrijk. Het wordt eigenlijk gezien als standaard dat je voor je vader en je moeder zorgt op moment wanneer ze echt afhankelijk raken. Mijn moeder, die, als hij kookte voor een gezin van vier, vier mensen, die kookte ook altijd voor mijn zieke buurvrouw. Nou ja, mijn vader die gaf aan van, ja, nou ja, volgens mij helpen we haar niet alleen met eten. We moeten ook een andere manier aandacht gaan geven aan onze buurvrouw. Nou ja, mijn vader, uh, ja, dat is best wel een ondernemend type. En die zegt van, ja weet je, dan gaan we toch gezellig boodschappen met het doen. En dan had je de oude Maxis waar nu de Albertijn staat. Uh, wij samen met haar op stap. Nou ja, ik heb dat altijd met plezier gedaan. En toen heb ik mijn roeping ook een beetje gevonden in de zorg. Dat was de glimlach op haar gezegd. En die glimlach, daar geef ik overigens ook echt iedereen, probeer dat eens uit. Probeer die glimlach echt te krijgen bij onze ouderen. En dan heb ik het echt ook... ...ouderen die wellicht uh, uh, echt ontzettend eenzaam voelen. We zien het echt ons, om, om, om ons heen. Nou ja, een van de thema's die, uh, die wij dus ook hebben is onderwijs. En onderwijs is een belangrijk onderdeel daarin. Wij hebben, uh, stel, wat zal het zijn, veertig jongeren die we op dit moment uh, ja, met huiswerkbegeleiding aan het, uh, uh, aan het zijn begeleiden... Uh, ...daarin nemen wij hun eigenlijk ook mee met uh, het verhaal van... ...kijk om je heen, uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurt... ...stel jezelf beschikbaar. En, uh, ja, nou, het is een jongen van, wat zal het zijn, 16 jaar. Hij die, uh, gaf me aan van ja, ik, uh, ik vind het af en toe heel erg zielig... En het is, hij, hij, heeft, ...hij is opgegroeid in een asielzoekerscentrum... ...en hij probeert zijn leven hier ook op te bouwen in Nederland... ...en hij gaf aan van... Ik, wat ik nu eigenlijk om me heen zie, vind ik ook best wel moeilijk. Als ik een oma zie met een volle boodschappenkaart duwen en ja, dan heb ik de neiging om haar te helpen. Ik zeg, moet je gewoon doen, bied jezelf aan. Nou, hartstikke goed. Die jongen uh, die heeft dat advies opgenomen en die kwam boos naar mij toe. Hij zegt, uh, Jamal, ik heb mezelf aangeboden en die mevrouw die uh, trekte haar tas weg en die liep heel hard weg. Ik zeg, ja dan heb je iets verkeerd gedaan. Ik zei, nou ja, vertel, hoe heb je het eigenlijk aangepakt? Ja, nou ja, het is een jongen die, ja, wat zal het zijn, vier jaar hier in Nederland woont en die heeft nog een redelijk buitenlandse accent en die gaf aan van, mag ik uw tas? Nou ja, ja, dan gaat ze heel snel wegrennen inderdaad. Nou ja, dat is dus onderwijs, dat wij onze jongeren eigenlijk ook mee willen nemen, het stukje opvoeding wat ze zeg maar in het verleden, door oorlog of wat dan ook niet hebben meegemaakt, dat proberen wij hun, uh, nu mee te nemen. En overigens, dat proberen wij. Wij proberen alle inwoners in Ede uit te dagen om uh, ja, een steentje bij te dragen om uh, deze gemeenschap en deze verharde samenleving leefbaarder te maken. Dank jullie wel. Dankjewel, man.